De scheidsrechter van vanavond, Wouter Wiersma uit Drachten, heeft gefloten het beginsignaal van deze bekerwedstrijd tussen DVS 33 en FC Lisse. Komt die bal. Ja, dat zeg ik. Tarek Ervre, goede kopper, maar in dit geval toch een metertje of 3-4 naast de doelpaal. Die zal met corners ook nog wel eens naar voren gaan. Maarten van Dijk loopt daar diep en geeft er mee aan Lars van Wetering en Lars van Wetering scoort. Nassim El Ablak wederom met de ingooi. Daar biedt Lars van Wetering zich aan, maar Nassim komt niet zo ver. Roemillon pikt daar zomaar de bal op. Ook weer een foutje daar achterin. In dit geval van Mussen. Die iets te zacht terugspeelde op de laatste man. En uh, ja, daar profiteerde Benjamin Roumillon bijna van. En uh, Lars Huber ook. Oh, ja, heel goed. Nicky, jammer. Omar, El, Gazouani. Gazouani, makkelijk zijn man passerend. No, mag hij het nog een keer? Nee, het wordt een corner. Diepe bal. Tarek Evre. koppend, altijd goed. Heel goed gezien, Tarek Evre, Prachtige, prachtige paas met de zijkant van zijn voet. Nou, oh, Benjamin. Doet het heel goed daar, aan de rechterkant. Of aan de linkerkant, met zijn rechtervoet. Dat bedoelde ik eigenlijk. Adriaan Kruis hier. Mooi, mooi, mooi. Net iets te slap ingeschoten. DVS, beloon jezelf. Het is echt goed combinatievoetbal dit. Wederom mooie beweging. Nassim El Ablak. Prima gezien daar. Maarten van Dijk. Nicky van Hilten. Oh, pittige overtreding hoor. Maar scheidsrechter uh, schaait zich laat doorspelen. Ja. En nu kan hij geen vrije trap meer geven natuurlijk. Kleibroek. Ja, die moet je niet laten schieten. Vanaf die afstand. Ongelooflijk, wat is die daar toch vreselijk goed in. Prima, Paas. Adriaan ja, die kruisft, maar die kopt de bal terug. Maar naar wie? Sam de Wit. Sem de Wit. O! centimeter of 20, 30. 59 ste minuut. Kleibroek. Klomp. Prima voorzet. Maar uh, daar staat natuurlijk ook Piotter. Oeh, kijk. Lekker onder controle. Stef Nijland. Stef Nijland. Maarten van Dijk. Goed gezien. Daar was iets meer ruimte. Romeon. Doe er wat mee, DVS. Kom op. Oeh, wow, Lekkere pegel. Uh. Nassim El Ablak. Ali Akla, Ali. Ali Akla. Salasiva, Salasiva. Salasiva. Jammer. Sem <laughs> de Wit. Goed. Ik zei net al, foutloos, maar echt zo heerlijk om hem te zien voetballen. Beer mee, Romeo. Romeo. Trek naar binnen. En ziet daar Ali Akla. Ali, Ali. Nee, ja! Nu! Ja, kijk! Haha! Dat is hem! Stef Nijland. Een of andere <laughs> rare bal van Ali Akla. Per ongeluk. Via de binnenkant van de paal. Komt hij bij Stef Nijland. En die weet dat wel. 0-2, volkomen verdiende tussenstand hier in Lisse. Ali Akla kan doorgaan. Op kracht. Dat doet hij goed. Maarten van Dijk. Maarten van Dijk. Maarten van Dijk. Ja, wat een schot. Prachtig, prachtig. 0-3. Maarten van Dijk. Wat lekker, wat lekker. Even een passeerbeweging. 33 brengt op 0 tegen 3. Oh, misverstandje. Drie keer. Gefloten. Zeer goede overwinning. DVS 33. Geplaatst voor de volgende ronde.